Is uh, Tess heeft les, Jules heeft les En we gaan gezellig met z'n allen even eten straks, dus dat is wel heel erg leuk Nu even zoeken naar iedereen, ik denk ik vooral te wijn, gewoon mijn blondie Die heeft de afgelopen dagen best wel veel gedaan Dus dan uh, is dat ook wel weer even lekker naar Jules heeft les Nog vijf minuten Ik heb de juf gevonden en de ja. juf die heeft een, ja. een, een andere pony vandaag, ja. Ja. dan leert Chil denk ik weer iets ja. anders. Ja zeker, zeker ook weer het gevoel van een andere pony, dat je niet te veel vastroest op eentje. Maar uh, ook weer om bij een andere pony misschien andere dingen beter te kunnen voelen, die, uh, die op je eigen pony misschien heel normaal zijn. Heel ja, goed. Hallo, we blondie voor les en wat soort, hi! Hi! Yes. Yes. Nou jij hebt les met de uh, boeries. En Blondie en Verona zijn vrij vandaag. dus die gaan we lekker op het land zetten. Bella staat ook op het land geschreven, maar ik denk dat dat niet de bedoeling is. Want die gaat... Oh, ja, die is dus ook gewoon... Die gaat les. Nee, dus die kan ook op het land. Dus we gaan uh, alles wat nu nog over is, gaan we gewoon op het land zetten. Op het land! Yes! Zoals jullie hoorden, gaan wij zo foto's maken met Blondie op de wei, met Tess met petjes. Want de petjes zijn te koop bij de hoorstore. Superleuk, maar Tess had hele schattige foto's uit. gemaakt. Met Blondie die ligt, maar dat zijn geen verkoopfoto's. Ja. Kijk, ik kan wel met één paard filmen, maar met twee paarden. Nou, ga maar. Dus kijk wat er gebeurt. Je er wel Zo, is alles? Uh... Ja, ik wacht buiten. Kom maar, paard. Blondie weet dat ze erop moet. Ja, paarden goed afgericht. Ja, maar. Zo. Uh... Nou, dat ging toch eindelijk niet heel aardig. Even wachten. Oh. Nu moet ik. Oh. Zou ik het filmen? Nee, dat hoeft niet. Oh ja, dat is misschien wel makkelijker. Ja, hier neem jij de camera maar. Hoi! Mama is met de twee grote. Die... Mama is met de. Nou, mama die is met de twee grote. Ik ben met het kleintje. Kijk eens, moeders. Ik is gewoon de allerkleinste. Klein maar fijn. Nou, ik geniet er nog even van dat Bel Nederland is. Ja, is yes, het. Want ze gaat maandag alweer weg. En zo ook. Dat weet ik niet. Dus ik ga nog even genieten van dat ze er zijn. Maar ja, aan al het leuks komt een eind. Oh. bel los. Doe ik deze dicht. Dan. De Open. Open. Oh, ja. oh. Open. Deze soort dicht half. Dat is best een grote pony dit. Zelf mooi lang maken. En zoek maar mooi contact met haar mondje. Hè? Zo. Heel goed. Mag ze een heel klein beetje meer naar voren draven. Ja. Kom maar. Ietsje meer naar voren. Goed zo. Ja. keurig. Hele kleine, snelle hulpen. Heel goed. En in de hoek mag je zelfs nog iets meer naar buitenhoekje drukken. Zo. Ja. Goed, zo. En dan weer wat naar voren toe. Kom maar. Heel goed. Benen meteen weer mooi lang. Ontspan jezelf. Zo, ja. En ga lekker zo een beetje door de bak heen, Jules. Dus je hoeft niet alleen maar op het voltetje om mij heen, maar je gaat lekker door de hele bak heen rijden. Zo, ja. En als je denkt, onderweg, nou, ik moet zin om de hand te veranderen, dan moet je dat ook zeker doen, hè. Tenzij we heel erg met één ding precies bezig zijn, dan moet je misschien even wachten. Maar goed, zo. Zo, en weer een pasje naar voren. Kom maar. 1, 2, 1, 2. Kom maar. Goed zo. Ja, nog een beetje meer. Ja. Zo, ja. zeg maar, naar de S van en dan ga je nog een keer het doen, en dan ga je proberen iets meer alleen haar kontje opzij te doen. En kom als dat lukt. De linkerbeen is naar achter, en hou haar mooi recht, haar neusje moet recht uit Goed zo, mag je nog een keer doen. Na de A afwenden, doe het liefst alleen haar kontje naar je Dus allebei je handen mogen een beetje naar links, en dan echt haar kontje opzij doen. Goed zo. Alweer snel ik nog maar een keer laten zien. Je linkerbeen goed voor, je rechterbeen naar achter. En komt u maar. Goed zo. En lekker zitten. Wat zei je? Ik heb een sterk voor. Ja. Ontspannen met je af. Oh. Ietsje harder, want ik verstijf. Goed. Zo. Ja, hak hem mooi na. Knie lekker ontspannen. Mag je, kan je been nog langer? Ja. Kun je nog meer die hak naar beneden duwen? Goed zo. Ja, probeer maar. Een grote volte daarna bij de A, Jules. Ontspan jezelf, maak jezelf mooi lang. Goed zo. En probeer nog meer die hak naar beneden toe te duwen. Hartstikke goed. Rechter teugel, rechterbeen. Keurig. Oké. Okay. We gaan van hand veranderen bij de F, en op de X rij je naar de draf. Meteen bij de haal, mooi door die hoek heen, hè. Goed, duim af, Goed zo. Ja, hartstikke goed. Naar de grond. Ja, goed zo. Maar ze mag niet stiekem in slaap vallen, hè. Heel erg goed. Ontspan jezelf, mooi. Heel erg goed. Zo, en als je dan straks bij de A bent... Dan rij je terug naar de stap zonder de teugels te gebruiken. Dus net voor de A ga je steeds langzamer dichtrijden. Dan gebruik je je stem. En als ze bijna in de stap is, ga je doorzitten. En dan mag ze in de stap. Als je bij de A bent. Bij de A mag je met zo'n eigenlijk helemaal zonder teugelhulp naar de stap. Hou wel je elleboog mooi aan je zij, zo. Ja. Niet te veel je armen naar buiten. dat hij ook gewoon leert dat eigenlijk elke dag, vanaf het begin, dat hij gewoon een beetje daaronder je moet marcheren. Ja. Zo, want hij kan ook energiek maar langzamer gaan, maar wel altijd het gevoel dat je naar voren kunt. We ook zijn oren in de gaten. En waar zit hij naar te kijken? Geeft hij zijn oren opzij omdat het werk is, of geeft hij zijn oren naar voren om alles lekker in de gaten te nee, Dat is niet echt makkelijk vandaag. Nee, maar het is niet makkelijk. Dus het gaat er vooral om dat, zeker voor hem, dat jij heel geconcentreerd moet zijn. Want als jij een beetje denkt, nou ja, we zien wel waar het strand vandaag. Denkt hij ook, nou, we zien wel waar het strand vandaag. Nou, ik vind het heel lastig om mijn aandacht te bij één ding te houden. Ja, dus voor jou ook heel goed dit. Want Blondie is daarin natuurlijk iets, een soort uh, gevoeliger. Dus die zal daarin ook makkelijker zichzelf daar iets in overgeven. En hij denkt, ja, als jij niet genoeg geconcentreerd bent, dan ga ik het ook niet doen. Ja. Dus wel goed voor jou. Ik vind het heel lastig. Ja, weet ik niet. Ha, hi. Oh de auto weer in de wacht. Vandaag vliegen de mieren, uh, dus overal zie je nu van die uh, vliegende miertjes en andere vliegjes dingetjes, alles vliegt. Dat is niet zo fijn, uh, in de buitenbak is het zelfs hinderlijk voor ze, dus ik heb even de Bukas, uh, hoe heet dat, vliegenmasker opgedaan, zodat ze in ieder geval niet in de oren gaan, want vrouw vindt vind ik altijd heel vervelend als de beesten de oren in vliegen, dus dan kan ik wat rustiger rijden. Binnen is les. Dat snap ik ook wel. Dus ja, dan ga ik dan ook niet tussen rijden. We zijn wel een kwart voor zes klaar geloof ik. Maar goed. Ik ga nu in ieder geval gewoon even een vliegenmasker naar buiten. En ik ga mijn mond en mijn neus gewoon dicht. Ik jullie ook kunnen zien. Ze zitten echt overal nu naar vliegende meertjes. Ik gewoon door aangevallen. Ze zijn gewoon met veel. Ze zijn heel klein. Dus ik weet niet of jullie het op video kunnen zien. Ik zie ze in ieder geval overal een rond nou, Ik zit er inmiddels op. een bak voor mezelf doen. Niemand heeft natuurlijk zin in die uh, vliegende meertjes. Maar ja, het is alle binnen, is ook niet alles. En het is heel warm. Morgen wordt het 31 graden, dus morgen zijn ze vrij. Want daarna wordt het weer 24 graden. Dus dan ga ik het... ze oh, steken ook nog, die beesten. gaat voor. Zo, ja. We laten niet los. Zo ja, goed. Dus let op, als je daar de deur spannend vindt, dat je daar altijd toe blijft ik blijf op tempo gaan. Zo ja. Nergens mag zij bepalen hoe hard ze gaat. Meisjes hebben gesprongen, dus dat was leuk. Het ging heel goed ook, dus dat is helemaal leuk. Uh, voor Sjoe, fijn om een keer even naar een ander paard uh, te voelen. En voor Tess, ja, met Blondie, er komt steeds meer controle en gaat steeds makkelijker. En ja, alles gaat gewoon op zijn gemakje en op zijn tijd. Zijn ze er aan toe dan uh, verandert hij iets. Maar is, zijn ze er nog niet aan toe, dan oefenen ze het gewoon nog duizend keer. Dus dat is super fijn. Kom maar meisjes, Sibara, voor uh, motor. De molen is leeg. Dus dat ging goed. Vrouwtjes zijn uitgestapt inmiddels. Morgenochtend zet ik ze heel vroeg op de wei. Om 6 uur of zo. Want uh, het wordt heel warm. 31 graden. En vooral kan dat niet tegen. Ik vind het zelf ook veel te warm. Dus uh, ze gaan vroeg op de wei. Dan zijn ze overdag binnen. Want hier in de boerderij is het echt heerlijk koel, cool, Ook met 31 graden. En dan s'avonds halen ze er natuurlijk weer uit. Dus... Een beetje andere tijdstippen dat ze eruit gaan. En ze staan overdag dan wel een tijdje gewoon echt binnen. Maar ja, het alternatief is dat ze staan te droog En dat is voor mij niet zo. En vooral Verona houdt er echt helemaal niet van. Dus zo ziet morgen eruit. Nou, nu gaan we alles opruimen, schoonmaken. En naar huis. En wij zitten in de auto. Yes. Ik heb spring gehad op Blondie. Ik ben in tijden niet te langzaam geweest. dat <laughs> ja, ging heel erg goed. Je ja, gecontroleerd. Ja, daar Was heb ik ook lekker. heel lang over moeten doen. Zeker. Ik heb er nu een jaar en het is nu voor elkaar. Ja. Het rijdt, is het waar? <laughs> de, de laatste twee keren zei mijn moeder echt van. Zo, dat gaat echt goed. Ja. Met buitenrit de laatste keer. Ja. Met dressuur zeg je het al een tijdje. Dus... Ja. Oh, ik ben je vergeten inschrijven voor de wedstrijden. Nou, gewoon morgen wel. Ja. Na nou, morgen niet zaterdag of zo. Ja. Morgen wordt het 31 graden. Het is heel vroeg op de wei. En dan uh, halen we ze binnen voordat het warm wordt. Ja. Want anders dan uh, ja, is het ook zielig met 31 graden. Ja, dan moet ik nog even lekker afspuiten die dag. Dan nou blijven ze overdag binnen, omdat dat in de boerderij echt heel cool mm -hmm. Dus dan, uh, ja, dan hoeven ze niet in de hitte te staan. En dan s'avonds halen ze er weer uit. Ja, tot morgen.